Hallo, deze week niet uh, helemaal een normaal filmpje, maar iets om uit te leggen wat ik deze week aan het doen ben. Ik zit deze week namelijk in Londen bij een IT-evenement genaamd IT Nation. En ik denk dat het voornamelijk in de IT-industrie heel erg belangrijk is dat wij als IT-bedrijf, mijn collega's, maar ook ik, bewust blijven van de gigantische hoeveelheid aan informatie die er eigenlijk nou bijna dagelijks wel weer uh, bij komt. En dat is waarom ik denk dat het belangrijk is om mij ook naar dit soort evenementen te begeven. Om met andere uh, eigenaren van IT-bedrijven, maar ook met onze vendoren, leveranciers te spreken. En te kijken, hé, hey, waar gaat onze branche, onze industrie nou eigenlijk heen? Daar zijn ook vaak nieuwe nou ja, programmatuur, nieuwe, uh, nieuwe producten zeg maar, te vinden. Uh, waardoor nou, wij misschien weer efficiënter kunnen werken of misschien weer iets aan onze klant kunnen aanbieden. En ik denk in ieder geval dat we daar hele interessante informatie weer vandaan kunnen toveren. Um, dus ik zou het heel erg leuk vinden als jullie dit een beetje in de gaten blijven houden. Deze week zit ik dus in Londen, uh, deze video gefilmd vanuit mijn eigen studio in Nederland nog. Uh, maar letterlijk in deze week zal ik een video opnemen van wat er allemaal op IT Nation is gebeurd. Ik zal ook een klein beetje proberen te, uh, uh, wat video's te maken, wat foto's te maken van hoe groot het evenement was. Dus je dus een impressie kan geven. En ik ben heel erg geïnteresseerd ook in hoe jullie denken over de IT-industrie. Uh, want ik kom heel vaak tegen dat IT meer wordt gezien als kostenpost dan als iets wat voor jou kan werken. En ik denk juist dat een goede IT-strategie een hele hoop kan doen voor je bedrijf. Um, nou ja, hier kom ik ook graag met jullie over in contact, in discussie. Um, gewoon eens om eens te, te, te, te kletsen en om nou, misschien wel tips en, en inhoudelijke uh, actiepunten te geven. Laat wat commentaar achter. Ik uh, zie jullie graag in de volgende video.